Daar is een pa, paar pa, ligtjes, denk ik, Dat zijn de auto's. met ben pas nog En daar staan de superpolis. Ja. Dat is Black dat is Annabelle. Alleen Joyce zie ik nog niet. Zo'n nee, bord. Daar is Roosje. Roosje ziet me al. Alleen Joyce is nog afwezig. Zometeen krijgen ze die nieuw op het os. is wel een beetje mistig. En super bewolkt.